Hallo, ik ben Marloes. En samen met al deze leuke mensen ben ik onderdeel van het Practoraat MBO Mediawijsheid. Ik heb onderzoek gedaan naar de tool Flip. Flip is een platform waar het mogelijk is om video's te posten, contact te maken met andere gebruikers en om van elkaar te leren. Dat werkt voornamelijk binnen een veilige groep. Uh, ik wilde dat onderzoeken om te kijken of ik als docent een extra manier kon vinden om de studenten verslag te laten doen. Van bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek of een gastles of een stage dag. Op de site van Flip kan je een, um, een account aanmaken uh, door middel van uh, je Google account of je Microsoft account. En uh, vervolgens kan je daarin een groep creëren. En je ziet hier aan de zijkant een klein minuutje met camera... Mijn video's, mijn groepen. En dus ook meteen een plusje voor een nieuwe groep. Als je een nieuwe groep aanmaakt, kan je hier naar dus Create a group of join a group. Join a group, dan heb je weer een code gekregen. En ik heb dus gedaan create a group. Dan kan je hier kiezen wat is het voor um, hè, wat is het voor groep mensen. Nou, wij hebben het natuurlijk over de classroom. En dan kan je hier van alles invullen, vocational, en dan kan je hier de groepsnaam invullen. Nou, laten we zeggen test. Dan bestaat de groep en dan kan je hiermee aan de slag. Je kan het verschillende achtergrondjes geven, verschillende achtergronden. Nou, hier kan je mee spelen en dan kan je zeggen create. En dan heb je de groep. Uh, als je nu dus deze groep, als je hiervoor mensen wil uitnodigen, kan je er hierboven voor kiezen om het op bepaalde manieren te delen. Je kan uh, de invite link uh, kopiëren. Dat heb ik gedaan, die heb ik bijvoorbeeld in Teams gezet, maar die kan je ook naar studenten appen. Of, hè, het hangt ervan af op welke manier je met de studenten communiceert. Wat ik wel heb gedaan, en dat is misschien wel een belangrijke, is only people you approve. Omdat anders het uh, risico bestaat dat de studenten het delen met studenten van de... Of hè, met vrienden of familie uh, van buiten de school. En dat creëert dan natuurlijk een... Uh, uh, nou ja, dat is niet de bedoeling. Dat creëert uh, onveiligheid. Dus ik heb dat op deze manier gedaan. Wat belangrijk is om te weten is dat je de, de video's ook direct in het... Uh, programma opneemt. Het is dus niet zo dat je zelf een filmpje maakt wat je in dit programma kan bewerken. Je gaat echt in dit programma aan de slag. Als je hier op klikt dan zie je bijvoorbeeld dat de camera aangaat. Dit ben ik. Hoi. En je kan uh, op verschillende manieren creëren. Je kan uh, dingen toevoegen, je kan achtergrondjes toevoegen, uh, je kan aan het einde nog uh, gifjes toevoegen of stickers. Er is van alles mogelijk. Um, ik heb een voorbeeldje hier ook opgenomen om de studenten uh, zelf even te laten zien van wat er uh, kan. Om eventjes te laten zien en een beetje mee te spelen van hé, hey, wat is er nou allemaal mogelijk. En dit is het filmpje van een van mijn uh, studenten. En wat je dan ziet is dat je ook aan de zijkant daar direct uh, op kan reageren. Dus uh, mijn student had een, een filmpje gemaakt. En ik heb hier dus gezegd van, nou dat heb je ontzettend leuk gedaan. Dit is echt jouw talent. Het is een hele uh, creatieve student. En daar kan je dus ook met elkaar communiceren. Wat belangrijk is als je met Flip aan de slag gaat, is dat je met de studenten goede afspraken maakt. De groep is alleen maar voor... Uh, voor leerlingen uit de klas, studenten uit de klas. Uh, niet voor mensen van buiten. Uh, maar er zijn toch altijd studenten die het bijvoorbeeld lastig vinden om zelf in beeld te komen. Wat ik met die studenten heb afgesproken is dat zij uh, niet in beeld hoeven te komen, maar dat zij uh, gebruik kunnen maken van animaties of op een andere manier een filmpje kunnen uh, bewerken, zodat zij zelf niet echt in beeld zijn. Of uh, de studenten. Um, uh, als zij echt bezwaar er tegen hebben om niet deel te nemen hieraan, om geen filmpje te maken, dan is dat ook een optie. Het is echt een extra methode om verslag te leggen van iets wat de studenten hebben meegemaakt en waar zij op mogen reflecteren. Dat is een hele belangrijke tip uh, voordat je met Flip aan de slag uh, gaat. Ik hoop dat je iets aan mijn filmpje hebt gehad. Ga er vooral lekker zelf mee uh, oefenen. En als er vragen zijn. Dan weten jullie mij te vinden via de website van MBO Media Wijs. Succes!